In deze video behandelen we vraag 5 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. We zien een schematische tekening van een droogrek, met daarin al dat hoek A3 44 graden is. Verder is gegeven dat punt S loodrecht onder punt A ligt en dat PS gelijk is aan CS, namelijk allebei 34 centimeter. We mogen niet meten dus we moeten gaan berekenen. De vraag is om te laten zien dat de lengte AS afgerond 84 cm is. Het is handig om eerst een nieuwe schets te maken. Bijvoorbeeld van driehoek ABS. We weten al dat de lengte van BS 34 cm is en dat in deze tekening hoek A gelijk is aan 22 graden. Immers hebben we de hoek van 44 graden precies door midden gesneden met de lijn AS. En omdat S loodrecht onder A ligt, weten we ook dat hoek S een rechte hoek, dus 90 graden is. Een hoek uitrekenen in een rechthoekige driehoek, dat kan met sinus, cosinus of tangens. In dit geval is de lengte van de overstaande zijde, BS, bekend en de lengte van de aanliggende zijde is gevraagd. Met het ezelsbruggetje Sol-Kal-ToA. Weet je dan dat je tangens moet gebruiken. Opschrijven. Tangens van 22 graden is gelijk aan Bs gedeeld door As. Omdat we Bs al weten kunnen we daarna opschrijven. Tangens van 22 graden is gelijk aan 34 gedeeld door As. As is dan gelijk aan 34 gedeeld door de tangens van 22 graden. En dat geeft als antwoord 84,15 wat afgerond inderdaad 84 is. Als je even vergeten bent hoe je een onbekende zijde met tangens, of sinus en cosinus, moet uitrekenen, kan je altijd even denken aan de som 6 gedeeld door 3 is 2. Als je nu het onderste getal niet zou weten, dan moet je dus 6 delen door 2 om het getal te krijgen. Dus de zijde die ik al weet, gedeeld door de tangens van de hoek. Voor het benoemen dat hoek A door de helft gaat en dat dit dus 22 graden is, krijg je 1 punt.